Van alles wat wij dagelijks doen, doen we heel veel op de automatische piloot. Meer dan 95% van alles wat we doen zit vol automatisch in ons brein. heeft alles te maken dat als jouw brein iets zegt, nou dat heb je één keer eerder gedaan en dat is gelukt. Nou, dan neem ik het over, hoef je niet over na te denken. Dat is gemak, dat is fijn. Dat is vaak heel goed. Nou, wil dat niet altijd zeggen dat je het heel goed doet? Ik ken heel veel mensen die een rijbewijs hebben en in de auto rijden en af en toe kijk ik. Misschien heb je dat ook wel als dat je denkt, die zou nog wel eens een lesje bij kunnen hebben. Of iets bewuster, niet op het niveau zes, maar net iets beter auto rijden. Nou, met autorijden begrijpen we dat, maar hoe zit het nou met hoe je dagelijks werk doet? Hoe goed zit jij in je automatisme en is dat een zesje of kan dat iets hoger? Kijk hoe je af en toe bewust weer naar je dagelijks werk kan kijken. Hoe je automatieprocessen misschien toch eens kan herzien. En optimaliseren. Veel plezier, succes. Voor meer toepassingen, kijk op de website talentmotivatie.nl/slash vraag.